In deze video gaan we bezig met het spelen met je hond. Dit ga ik samen doen met Bellen. We gaan bezig met de oefening spelen. Het is belangrijk dat je samen met je hond het speeltje kan vasthouden. Dat de hond hem vast kan houden en jij. Bij puppies zoals Bellen is het belangrijk dat je niet te wild doet. Ze zijn druk bezig met wisselen. En als je dan te wild doet, gaan ze te snel wisselen. Je gaat het speeltje aanbieden en dan kijken of hij het balletje wil pakken. Belangrijk ook dat hij in het speeltje gaat bijten en niet in je hand. Als hij in je hand bijt, zeg je gewoon pak het speeltje. O, zo. Ja, zo. Belangrijk bij spelen, is dat jij het ook kan stoppen. En om te stoppen met spelen, bied je gewoon een speeltje aan, of het brakje aan. En hij laat los en het spelen is klaar. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hier thuis mee aan de gang kan gaan. Als er nog vragen zijn, laat het me weten. Tot de volgende video!